Schiet je door in je valkuil. Da, ah, schiet je door in je uitdaging. Dat is mijn valkuil. Opnieuw. Oké, okay, ja. Yeah. Hi, ik ben Esther Valkers, trainer bij Young Capital. Wil jij met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag? Wil jij bijvoorbeeld je kwaliteiten beter benutten? Of loop jij steeds tegen bepaalde dingen aan? Uh, vind jij het bijvoorbeeld lastig om je grenzen aan te geven? En doe je daardoor steeds dingen die je eigenlijk niet wil, dan wil jij misschien leren om wat vaker nee te zeggen. Of misschien heb jij wel weinig geduld en wil je leren wat vaker tot tien te tellen. Uh, of misschien wil uh, jij van alles in je leven, maar merk je dat je het steeds niet durft. Dan is het misschien jouw uitdaging om te leren wat vaker uit je comfortzone te stappen. Uit onderzoek blijkt dat het ongeveer zes weken duurt voordat een gedragsverandering helemaal is aangeleerd en ook comfortabel voelt. Er moeten namelijk nieuwe hersenverbindingen worden aangelegd. En dat kost nou eenmaal ongeveer zes weken voordat die hersenverbindingen zijn opgeslagen en ook zijn geïntegreerd, dat betekent samen zijn gevoegd met de hersenstructuren die je al had. Hou er dus rekening mee dat je echt wel deze tijd ervoor moet nemen. Oké, okay, je hebt besloten dat je met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag wil en bent bereid daar de tijd en de energie in te steken. Maar hoe doe je het dan? Ik ga je het aan de hand van vier stappen uitleggen. Stap 1. Leer jezelf goed kennen. Om te weten waar je heen wilt, is het wel belangrijk om te weten waar je staat. Daar waar je nu staat, wordt het vertrekpunt van je ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat het ontwikkelpad dat jij kiest ook echt bij jou past. Maar hoe leer je jezelf goed kennen? Een handige tool daarvoor is het kernkwadrant. Ik ga het je uitleggen aan de hand van deze visual. Dit model gaat ervan uit dat iedereen kernkwaliteiten heeft. Dit is dat waar je van nature goed in bent. Sla je door in je kwaliteit, dan zit je in je valkuil. Het positief tegenovergestelde van je valkuil is je uitdaging. Dat is iets waar je niet zo goed in bent. En dat bewonder je misschien wel bij andere mensen, als die daar wel goed in zijn. Schiet je door in je uitdaging, dan zit je in je allergie. Dat is waar je het meest aan kan irriteren bij andere mensen. Of het is iets wat je zelf nooit zou willen zijn. Oké, okay, en nu? Nu kan je je eigen kernkwadrant voor jezelf gaan invullen. Vind je het nou lastig om te bepalen wat je kwaliteit is, dan kun je ook bij een van de andere drie beginnen. In ons voorbeeld gaan we beginnen bij je allergie. Stel je voor, je hebt een collega die heel erg passief is. Dat vind jij ontzettend irritant. Je moet steeds alles vragen, je collega neemt nooit initiatief. En je weet ook van jezelf dat je dit vaker irritant vindt bij andere mensen. Dit is dus jouw allergie. Wat is het positief tegenovergestelde van passiviteit? Dat is daadkracht. Dit is je kernkwaliteit. Je houdt van doorpakken en van tempo. Maar wat gebeurt er als je daarin doorschiet? Dan kom je in je valkuil te zitten. Je bent misschien wel ongeduldig, je gunt andere mensen te weinig tijd en je wordt misschien wel een beetje drammerig. Wat is het positief tegenovergestelde van je valkuil? Dat is je uitdaging. En dat is in dit geval geduld hebben. Misschien is dat inderdaad ook iets wat je heel erg bewondert aan andere mensen. Jij hebt niet zo vaak geduld, want jij houdt van tempo en doorpakken. Dat is weer je kernkwaliteit. Oké, okay, we hebben het kernkwadrant nu ingevuld. Jij kan het nu ook voor jezelf op deze manier gaan doen. Je kan er trouwens meerdere maken, omdat ieder mens meerdere kwaliteiten heeft. Nou, neem nu even de tijd om uh, je kernkwadrant te maken of doe het na deze video. Stap 2. Bepaal waar je op wilt gaan focussen. Wil je juist jouw kwaliteit beter inzetten? Of wil je voorkomen dat je in je valk al stapt? Nou, wil je voorkomen dat je in je valk al stapt? Dan zal je met je uitdaging aan de slag moeten gaan. Denk dus goed na waar jij mee aan de slag wilt. In dit voorbeeld gaan we verder met de uitdaging. Meer geduld hebben. Stap 3. Formuleer je doel en maak het smart. Specifiek. Bijvoorbeeld... Ik ga vaker geduld tonen wanneer de situatie daarom vraagt. Ik ga vaker tot 10 tellen. Meetbaar. Ik ga minimaal de helft van de keren wanneer de situatie daarom vraagt tot 10 tellen. Acceptabel. Wil je dit ook echt? En is je omgeving er oké okay mee? Het is bijvoorbeeld handig om even bij je leidinggevende te checken... of die het ook oké okay vindt dat je wat vaker geduld gaat tonen. Realistisch. Kan je dit ook? Moet wel haalbaar blijven. Het is bijvoorbeeld niet realistisch om van jezelf te verwachten dat je verandert in een uiterst geduldig persoon. En dat hoeft ook helemaal niet. Je wil je kwaliteit juist behouden, alleen wil je voorkomen dat je in je valkuil stapt. Stel jezelf bijvoorbeeld een doel dat je alleen wanneer de situatie daar echt om vraagt, wat vaker geduld te gaan tonen. Tijd. Koppel er een tijd aan voor jezelf. Neem bijvoorbeeld de eerstvolgende twee weken om met je doel aan de slag te gaan. Na deze twee weken Kun je mooi even terugkijken hoe het is gegaan en kan je eventueel je doel nog wat bijstellen. Stap 4. Bepaal hoe je dit doel gaat bereiken. En ga na of je eventueel hulpmiddelen nodig hebt. In dit voorbeeld is het vooral een kwestie van doen. Maar wil je bijvoorbeeld leren presenteren, dan is het denkbaar dat je een workshop volgt. Of misschien kan jij boeken lezen, bepaalde e-learnings of cursussen volgen, TED-talks kijken. Kijk welk medium jij prettig vindt. Oké, okay, dit was het stappenplan. Dan heb ik verder ook nog wat losse tips voor je. Mijn eerste tip is om iemand in je omgeving bij je plan te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld een vriend, vriendin of je manager zijn. Deze persoon kan jou aanmoedigen en steunen tijdens jouw proces. Verder is het handig om iemand met dezelfde uitdaging aan te haken. Het is leuk en leerzaam om met die persoon over jullie leerdoelen te praten. Andersom is het ook handig om iemand die juist niet op jou lijkt en goed is in jouw uitdaging, bij je proces te betrekken. Deze persoon kan jou eraan helpen herinneren wanneer je in je al stapt. En je kan van deze persoon leren hoe je je uitdaging aangaat. Sta daarnaast stil bij de tussentijdse successen die je behaalt. Elke stap is er weer een vooruit. Gaat er toch tussendoor wat mis? Wees dan niet te streng voor jezelf. Reflecteer en kijk wat je ervan kan leren. Hou er sowieso rekening mee dat het veel tijd en energie kost om jezelf te ontwikkelen. Laat je niet ontmoedigen, stap voor stap kom je er echt wel. Oké, okay, ik heb je aan de hand van vier stappen uitgelegd... hoe je met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag kan gaan. Onderzoek eerst wie jij bent. Wat zijn je kwaliteiten, je valkuilen, je uitdagingen... en bepaal dan waar je op wilt gaan focussen. Maak het doel smart en kijk hoe je dat doel wilt gaan bereiken... kijk of je bepaalde hulpmiddelen daarbij nodig hebt. Ik wens je heel veel succes met je persoonlijke ontwikkeling.